Jongens, ik ben er weer. En ik ben verhuisd. Ik ben van dat abonnement, of abonnement van dat huis, uh, dat was dit huis, ben ik naar dit huis gegaan. En dat is een rustig bezeten en dollar vee huis. Dat is uh, media studio nog wel. Uh, want eerst zat ik bij specerijen, uh, bla bla bla. Dus nu woon ik in de media of kunstkwartier. En er is heel veel gebeurd. Echt heel, heel, heel veel. Ik um, heb meerdere promoties gekregen. Ik heb het huis even aangepast. Ik weet niet eens of ik het helemaal af had. Dus uh, ja, dat. Um, daarnaast, uh, zoals ik al vertelde, ben ik dus verhuisd naar het huis. Ik heb het huis aangepast, want het huis vond ik hartstikke lelijk. En, en wat heb ik nog meer gedaan? Um, oh ja, ik heb een bellenblaas gebouwd, vuurwerk heb ik nog niet afgestoken. Daar was het net net, net te laat mee toen ik het wilde doen. Um, met werk ben ik nu niveau 7, cellist. En even kijken, wat heb ik nog meer gedaan? Nou ja, ik ben programmeren, koken, op heb ik niveau 10. Handigheid heb ik niveau 9. Uh, schrijven. Uh, ik, ik krijg boeken, of tenminste ik maak boeken, ik schrijf liedjes. Uh, ik steel nog altijd, <laughs> ik heb uh, koeienplant, uh, dit heb ik weer gestolen. Laten we dat maar eens uh, weer teruggeven aan de ju juiste eigenaar, dacht ik eerst, maar ik dacht waarom? Hallo, het staat ook hier, want dit is het halletje dan. Het staat hier weer mooi, maar ik weet nog niet precies hoe en wat. Maar uh, dit wilde ik wel allemaal hebben. Nou, nu heb ik handelsmachine en een droger. Um, is die ook klaar? Oh, nou. Niet dus. Um, even kijken, ja. Voor de rest. Ik heb een candle Crafter. Hij is mijn nieuwe buurman. Ik, um, um, ja, heb ik nog vijanden. Ja, ik heb nog altijd vijanden, zoals je ziet. Voor werk moet ik elke keer social media uh, status bijwerken. Nou, dat gaan we dus als eerste doen. Ik denk dat ik alles heb verteld aan jullie. Pas opvouwen. Dat is oké. Okay. Ga naar mijn eerst douchen. Ik heb wel heel veel dure spullen gekocht. Dat, uh, dat heb ik wel gedaan. Ik dacht, als ik het kan, dan maar doen. En ik blijf hier voorlopig wel even wonen, omdat ik er zin in heb. Oh, tuurlijk, ik val een slaapje al. Hebben we precies nodig, een slaaphart. Oké, okay, ze is wakker, want ze moet heel nodig naar het toilet blijkbaar. Oepsie. Uh, waar staat je, toilet? Maar ik uh, ben ergens achter gekomen dat als ik nu mijn radio keihard aanzet, s'nachts, dat mijn buurman nergens last van me heeft. Want... Hier is het altijd stil, dus het is iets dikkere muren. Dus niemand zal ooit last hebben van mijn muziek. En omdat het bijna kerstmis is over drie dagen, twee dagen. Maandag, dinsdag is het kerst, aankomende. Uh, gaan we koude feestdagen doen. Hartstikke leuk. Een Beetje hetzelfde als hier. Hier is het ook december ongeveer. <laughs> oh, wat vinden jullie van mijn huis tot nu toe? Het is wel een lelijke keuken, maar hey. Je snapt waar ik bedoel. Het was een hele grote keuken en ik wilde het anders indelen. Vandaar. Ik dacht, dan doe ik het maar zo. En dit is inderdaad een hele lelijke ding. Hoe dat heet. mag even kijken. Oh, oh ja, dat is het liefdesfestival. Hé, hey, wacht even. Collectie compleet. Ik heb iets. Uh, je hebt alle. Je hebt alle elementen van de Simme-table ontdekt. Als dat. Je hebt alle elementen. Wat is dat dan? Even naar prestaties hoor, jongens. Wacht, heel even. Ja, deze is het. Oh my god. Oh, je hebt bijna alle. Oké, okay, deze is het. Vijftien van de vijftien. Zo is deze. Oh, op zo'n manier. Oh my god. Dus ik heb één van de vijftien helemaal compleet. Yay. Applausje voor mezelf. carrièrevraag Ik dacht dat hij iets van muzikant was. Oh, als blogger. Nou, heb ik het toch goed. En ik had de vissen. Vissen bekijken. Vissen openen. 1, 2, 3, 4. Vier nog over. Vissen. Oh, je kunt er geen vissen. Ik schreef. nou. Jammer. Jammer. Ik wilde. Dat wilde ik nog wel doen. Maar dan moet ik eerst de woonkamer veel mooier maken. Wat ik wilde doen was of hier. Of hier plankjes maken met, voor al die dingen weet je wel. Maar ik weet nog niet. Misschien dat ik dat... Ja weet je, ik ga het even proberen. Kijken hoe het eruit ziet. Maar ook zou natuurlijk niet vergeten als ik ga verhuizen. Om ze eraf te halen. Maar dit wordt dus mijn verzameling. Zeg maar van die dingen. Want ik heb er best wel wat. Dus piano, vies... Up. Die, die. oh ja, fossiele. Dus pak ik uitpakken. En ik heb nog altijd jasmine voor zetemag. oh ja, deze, die zetten we er wel heel eventjes op. Gaan we gewoon al die verzamelingen, gaan we eventjes, tenminste die vierkantjes, gaan we dan heel eventjes, want ondanks dat die compleet is, moet ik ze wel allemaal in één keer hebben. Uh, want dan ik heb ze het één keer ook verkopen. Super slim bedacht Natasha. Ja, yeah, I know. Thank you for complimenting me. Um, ik wilde. Oh ja, dat wilde ik wel doen. Want ik heb nu. Oh. Oké, okay, gaat niet. Um, even kijken hoor. Oké, één. Twee. 3 en nummer 4. Uh, en dan ga ik nu heel veel van deze plukken, of te ze maken. Zodat ja eigenlijk ik daar weer uh, heel veel van heb. En dan straks wil ik een bloementuintje hebben, bla bla bla. Dus dat is allemaal uh, voor toekomstplannen. Ik hoop dat ze wel alle planten kan doen. Anders zou ik KUT zijn. Ja, en nog de laatste. Nee, die pakt hij niet. Omdat daar natuurlijk weer geen ruimte is voor. Uh, oh, wat is dan dit? Oké, okay, dan gooien we deze even weg. En dan zetten we deze in het midden neer. Het meest recente boek dat je Sophia heeft geschreven is genomineerd voor een woord. Kijk, zondag om 1900 uur naar de uh, Award cinema Oh, cinema, ik kan het niet uitspreken. Om te kijken uh, of ze gewonnen heeft. Oh my god, super vet. Ze zou, uh, dit, uh, Sophia heeft een boek uitgebracht. Ze zou er niet zoveel geld mee verdienen. Is die weer. <laughs> die gozer die komt elke keer. Hè? Ik heb het niet eens door dat ik hem op pauze heb gegooid. Zo erg. Ga dit ook maar in de was? Stapelkleding opruimen was toen... In de wasmachine gooien. En was dit? Mijnen, wat staat daar? Oh, mijnen. Nog wat. Ik zou het niet kunnen. Over zeven uur. Oké, okay, dan gaan we nu eerst het werk. Kom publiceren. Gewoon allemaal dingen doen die voor de roem goed zijn. Weet je, je moet iets. En ik dacht niet dat ik met mijn werk iets kon doen. Oké. Okay. Uh, ik heb trouwens, jongens, dat mogen jullie wel weten: uh, de 50 abonnees gehaald op mijn YouTube-kanaal. Dus dank je wel daarvoor. Echt, I love you all. 125 volgers, wat? Wat voor voornemens gaan we maken? Uh, even kijken, want ik kan meer zoals social... Oh. Uh, even denken. Vaardigheid verbeteren, weet ik veel, jongens, echt. Verzin het zelf. Kijk. Hop, hop. Sophia wil dus eens voornemen aan haar vaardigheid. verbeteren bla het bla. Tegen planten praten is goed voor je. Oh my god, weet je hoe schattig die in het roze is. Schattiger dan in het groen. Maar oké. Okay. We Gaat wel allemaal verkopen. Want ik heb er niks aan. Dus jou verkopen, jou verkoop ik. Jou verkoop ik. Uh, jou verkoop ik, jou verkoop ik niet, want jij bent nog schattig. Al heb ik geen plek in huis voor je. We zorgen wel dat het een plek is. I knew it. I knew I can do this. Maar ja, dus... Um, ik denk dat ik mijn probleem voor mijn mic heb opgelost. Ik hoop het type van binnen wel, want... Uh, ik heb de laatste tijd heel veel problemen ermee gehad. En ook met opnames heb ik gewoon gemerkt dat ik uh, de hele tijd... Um. Hey keukenhonden, het ruikt geweldig in de gang. Wat ben je aan het maken en mag ik, het... mag ik ook wat? Ik ben een geweldig gezelschap. En ja hoor, kom maar eten. Kom dan. Hier komen. Apenknol. Als je wilt moet je nu komen. Ga gauw. Voordat je het in je broek doet. Ik heb daar niet zoveel zin in. Ga ik maar lekker werken, zie ik u zo meteen. Ga ik die promotie halen of niet? Dat is de vraag. Heb ik promotie of niet? Nee, geen promotie. Oké, okay. jammer. Ik wil wel een bar gaan uh, halen. dan wilde ik daar eerst een bar doen, maar ik dacht dit is leuker. Maar ik denk dat ik toch een bar ga doen. Of ik doe hier een bar of daar. ergens. Want ik zit te twijfelen of ik hier een bar... Of ik hier een bar zou doen, of daar een bar zou doen. Ik wilde wel een bar nemen. Al een tijdje. Dus dat was wel iets. Hé. Hey. Hé. Hey. Super vet. Ik weet niet waarom die speels weer. Er is misschien door die poppen dat die geactiveerd is. Ik weet het niet eens. Even kijken hoor. Oh, uh. het staat aan je. Aan. Aan. Die kan okay, je alleen Oké, dus die drie zullen aan. En vandaar dat ik, uh, ja. Oh, het einde is nabij. Ga afkijken. nee, afkijken, afkijken. Ik wil het afkijken. Kom op. Hé, hey, onze geest is er weer. Hoe heet jij? Hé, hey, een hem Hoep, hoep. Oké, okay, ga jij nu maar slapen. Want anders kun je vanaf niet slapen, gekkie. En daarna ga je naar bed om te slapen. En dan zie ik u wel zo meteen als ze wakker weer is. En niet half wakker, half slapend. Want dat is heel vervelend. Ga plassen dan. Oh, je bent kapot. Uh, Zou het vervangen? Mijn zorg. Het is maar 1000 euro dat ik mis. En ik heb nu 11.000 euro. Wow, dat ging snel. Dus ik had 12.000 euro als je het zo bekijkt. Uh, Dweilen. Oh, dit is klaar. Dan uh, was het goed droog, want het is nog nat, zo te zien. Uh, dan gaan we ondertussen een culinair etentje maken. Omdat ik bij culinaire dingen wil ik wel omhoog werken. Dus we gaan iets heel heftig maken. Aan keer. 1900 uur was het toch? Ja, zoiets was goed wassen. Heb ik al twee sterren? Bijna. Bijna. Opvallende nieuweling. En daarna is het... Ik weet niet eens wat het daarna is. Het is fopt achter, dus ik moet eigenlijk iemand foppen. Uh, kun je mensen foppen via de telefoon eigenlijk? Ik weet niet eens. Ga gebruiken die wc. Alles oosten. Oké, okay, je hebt genoeg gebabbeld tegen die planten. Gosje mij naar zeg. Vangen. Ik ben echt van het vervangen altijd, hè. Aanzetten, uh, barok. Niet echt, want... Oh, dit is van het moment dat ik die uh, elektrums heb allemaal. En dit is een geslepen diamant. Wow. En die is 150 waard. Oké, okay. nice. <trollen> Totaal niet. Uh, ja, gaan we tot een juweel ombouwen, jokke meid, Ik moet eigenlijk zo'n barpersoon aannemen, maar dan moeten ze eigen slaapkamer, dus moet ik een grote huis hebben. Uh, dus ik moet eigenlijk weer gaan verhuizen als ik dat wil, wat ik kan doen. Ja, ik heb een tweede ster. Ik was eventjes in slaap half aan het vallen, jongens. Sophia, of uh, ster in mondering. Sophia is erkend als ster in mondering. Ze heeft twee extra uh, roompunten verdient die ze kan gebruiken om roomvoordelen mee te kopen. Daarnaast kan ze nu handtekeningen geven of op de foto met andere sims poseren. Een geweldige locatie voor dit soort activiteiten is een celebrity meet and uh, Dit kan hosten door een sociaal event plannen via haar telefoon te selecteren. Oké, okay. uh, ja, laten we dit doen. Whatever. Wij gaan wel nu zorgen dat ze die status behaalt, want heel vaak verloor ik die status, um, omdat ik er niet echt mee bezig was. Maar nu wil ik echt die status, wil ik echt helemaal volmaken, dus we gaan echt zorgen dat die status gewoon goed blijft. En wat doe jij hier, Samuel? Oh, wat lief, je maakt mijn goed schoon. Wat goed van je, opbergen. Um, oh, ik heb bijna die 4000 puntjes of 5000 puntjes. Ik heb nu 4300. Dus uh, ja, dat is het een beetje. Oké okay, jongens, bij deze wil ik ook de aflevering weer afsluiten. Vond je het nou een leuke video? Doe dan even het blauwe duimpje omhoog. Hier beneden kan je abonneren om op de hoogte te blijven van mijn nieuwste video's. En dan zie ik jullie graag volgende week zondag om 7 uur met een nieuwe video. doei! doei!